Zo, het is super grijs weer. Maar het regent niet. De ponies zijn nog niet zichtbaar. Ze zijn waarschijnlijk meer naar het oosten. Voer heb ik genoeg. Nieuw voer van Roosje. En daar is zorgboerderij vrij. En daar is het lichter. Terwijl meestal de vieze wind uit het westen komt. En daar rent nog iemand. Ja. Maar de podiums zijn nog niet zichtbaar. Nou, dat komt zo meteen. Is naar de ponies.